Twee wortels voor de Mary's, Masja en Sintje. Ik zie ze al staan. Ze hebben hooi genoeg. O, oh, Sintje ziet me. En ze ziet ook de wortels. Ja, die komt natuurlijk vaak bij me. Oeh, kijk eens. Oeh, masha, kom eens. Kom eens. Oeh, patjes. Oeh, masha, zie je.